Goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Welkom live vanuit Loosdrecht. Hier is Sabine van Dijk voor Gevoelig Kind. En ik vind het heel erg leuk om jou te vertellen dat ik vandaag voor het eerst een interview ga doen... met niemand minder dan Rianne Schutte van Praktijk Daniel uit Zwolle. En jij bent eigenlijk de aftrap naar een reeks van hopelijk heel veel inspirerende momenten... en interviews die ik nog ga houden met andere HSP professionals uit het en landen om jou tips en tricks te geven, tools om op een bewuste manier om te gaan met hoge sensitiviteit in de opvoeding, zodat je ook op een bewuste manier op weg kunt gaan naar een gelukkig gevoelig gezin. En dat is mijn ultieme missie voor jou. Rianne gaat vandaag daar, um, ja, dat weet ik, we hebben natuurlijk al een tijdje uh, met elkaar gesproken de afgelopen week in, ja. uh, in ja, aanloop naar dit, uh, dit interview. Wat uh, mogelijk een hoop gaat losmaken. Want uh, wij gaan het vandaag hebben over rouw. Rouw en verlies. En dan met name bij jou en jouw gezin, je gevoelige gezin. Uh, bij jou in de omgang met rouw en jouw hoogsensitieve kind. Maar mogelijk ook met jezelf. En hoe jij met rouw omgaat. Want rouw is een uh, beladen thema. Maar wel een heel veel voorkomend thema. Waar bijna iedereen wel mee te maken heeft. En we hebben niet alleen maar te maken met rouw bij dood. Hè? Maar. Allerlei uh, mogelijkheden, omstandigheden kunnen je overvallen. die te maken hebben met een vorm van verlies. die dus rouw met zich meebrengt. Nou, naast mij zit zoals al gezegd Rianne. En Rianne is naast HSV-mama. een hele lieve vriendin van mij. Uh, collega-coach. ook specialist in rouw en verlies. En uh, Rianne, ik vind het super fijn dat je er bent. Uh, dit ont idee ontstond eigenlijk heel uh, spontaan. Uh, tegelijkertijd hebben wij allebei uh, het nodige te stellen gehad met Rouw. We hebben behoorlijk wat op ons bordje gekregen. Ik weer op een andere manier dan jij. Maar jij bent uh, vanuit jouw praktijk, eigenlijk uh, en de naam van jouw praktijk zijn eigenlijk heel nauw verbonden met dat thema Rouw. Ja. Zou je daar eens wat over willen vertellen? Ja, dat klopt. Hartstikke bedankt dat je mij hebt uitgenodigd. Superleuk om hier bij jou vanmiddag aan te mogen schuiven. Uh, nou, de naam van mijn praktijk, Daniel, zegt het al, de wens om mensen te ondersteunen in rouw en verlies, verlies is uh, ontstaan uit de ervaring van een vroeggeboorte. Een zwangerschap die met twintig weken misging en ja, die me eigenlijk op de bodem van mijn bestaan bracht. Dat zit me er gelijk zwaar in, maar dat heeft me in zwaar weergezet en tegelijkertijd ontstond daar direct al vanuit ervaringen de wens om anderen te mogen ondersteunen, daar waar het zich gaat aandienen. Het is inmiddels elf jaar geleden, dus we zijn al weer tijd verder Wij hebben elkaar in de tussentijd. Leren kennen, veel uitgewisseld. En nou ja, dit is nu ook weer ontstaan om hier anderen handreikingen te mogen geven. En ja, ik zit hier met heel veel plezier en enthousiasme. En, uh... Nou, je bent ook heel kundig, mm -hmm. want niet alleen heb je dus. Uh, je bent ervaringsdeskundige ook echt. Hè? Dus je zegt net zelf ook van een vroege uh, de naam Daniel, dat was dus de naam van jouw zoon. Ja. En uh, jij wordt dus iedere dag eigenlijk uh, in jouw werkzaamheden, uh, in jouw danigheid als, als energetisch coach vanuit je praktijk natuurlijk geconfronteerd met, met dat gegeven dat hij er aan de ene kant dus niet meer is. En aan de andere kant dat je ja. uh, vanuit de praktijk iets kunt bijdragen om anderen te ondersteunen in rouw. Ja. Hoe uh, voelt dat? Nou, het is wel mooi dat je dat nu zo vraagt. Uh, Daniel heeft een naam gekregen en daarmee heeft hij een plek gekregen in mijn leven, in het leven van mijn partner, van onze andere zoon. En hey, ik denk ook daar waar je rouw en verlies en verdriet een naam kan geven, uh, krijgt het gelijk een plek? He? Mag, het, mag het er zijn? En ik denk dat dat een heel mooi vertrekpunt is. voor mm. rouw en verliesverwerking. Hij he? komt heel spontaan binnenrollen. Ja, maar dat is het mooie eraan. Want, want rouw laat zich denk ik ook niet uh, sturen in die zin. Nee. het is er. He? Ja. Het is rouw is letterlijk rouw. Ja, want met... rouw op je dak uh, wordt je gepresenteerd en je hebt het maar he? met het gegeven te doen. Ja. En ongeacht, jij kent ook situaties waarin je dat gepresenteerd is. Zo, ja. voor je gevoel, soms uit het niets, echt van het een of andere moment, krijg te maken met. Verdriet, verlies en alles wat dat dus oproept. Ja, en het is dus een hele kunst, natuurlijk, om daar op een, op een bewuste en ontspannen manier ook mee om te gaan. Want soms denk je misschien dat dat niet kan, maar ik denk dat wij allebei uit ervaring praten en kunnen zeggen dat, dat, dat het wel degelijk mogelijk is. En vandaag. Willen we, en Rianne heeft daar een aantal hele mooie tips uh, voor uh, op een rijtje gezet, willen we vijf tips aan gaan reiken die uh, in periode van rouw en verlies er in ieder geval voor kunnen zorgen dat je op een bewuste manier met dat verlies uh, om kunt gaan leren gaan. Uh, zowel voor jezelf als voor je hooggevoelig kind. Want bij hoogsensitiviteit, en ik denk dat jij dat wel herkent, hebben we extra op te letten. Hè? Moeten we extra waakzaam zijn als het gaat over verlies en rouw. Ja, de neiging Ik is er om, om veel meer voor andermans uh, verdriet en verlies uh, open te staan dan dat je jezelf afvraagt wat doet het nu echt, eigenlijk expliciet met mij. Uh, hè, de signalen die je opvangt uit je omgeving, van je kind, van je partner, uh, van het gebeurde. Hè, er gaat zoveel om uh, in je systeem dat het heel lastig is om echt bij de kern van je vriend, maar ook bij de kern bij jezelf te blijven. En... Uh, ja, de ervaring heeft geleerd dat dat toch eigenlijk wel het allerbelangrijkste is. He, gun jezelf de tijd en uh, gun jezelf alles wat je eigenlijk nodig hebt om het verlies, om het verdriet te kunnen dragen. Ja, gaan dat... wij daar en ik denk dat we, ik kijk naar mezelf, want <laughs> ik heb zelf rouw op mijn eigen rouw manier mogen meemaken door de eerste dood van mijn vader in december 2014 alweer. Het gaat snel de tijd en toch is het eigenlijk alsof dat gisteren uh, is uh, gebeurd. Uh, hmm. Tegelijkertijd had ik eigenlijk in dat rouwproces kreeg ik meteen het tweede rouwproces te verwerken. Omdat mijn toenmalige man uh, na 14 jaar het eigenlijk niet meer zag zitten met mij. En uh, er kwam dus een eind aan mijn relatie nog uh, koud, zeg maar drie maanden na de dood van mijn vader. Dus ik kreeg er twee op een rijtje. En daar stond ik als uh, nou, hoogsensitieve moeder met twee hoogsensitieve kinderen en een eigen bedrijf. Nou, ik geloof me, dat zijn pittige ervaringen. Dus als ik zeg dat ik weet... Wat rauw is, dan kan ik je vertellen dat ik dat aan de lijf mogen ondervinden. Eh, dat Jij hebt dat op jouw manier mogen ondervinden. Hè? Want ja. bij jou is het leven heeft niet mogen zijn. Dat is natuurlijk ook weer zo'n andere vorm van rauw. Want ja. het is een gemis op een hele andere manier dan ja. ik dat dan nog weer heb meegemaakt. Hè? Ja, het was geboorte en dood in één pakketje. En ja. dat gaf zulke extreme uitersten uh, ja, hè, je kan niet anders dan daarmee leren dealen. En uh, hè, al je overlevingsmechanismen, alles valt op dat moment gewoon uit je systeem. Dus je gaat op de tas. Je gaat zoeken naar van hè, wat, wat kan dienend zijn, wat kan bijdragen, dat we toch ook hè, het bestaande gezin overeind houden. Uh, dat je niet uh, ondergaat in je verdriet, dat je het niet teruggeleid in depressie. En ja, alles wat eigenlijk op de loer ligt op het moment hè, dat er zoveel uh, verdriet, angst en hè, aanverwante emoties in getriggerd worden. Wat, uh... Want je zegt het doet het woord depressie. Ik denk mm -hmm. dat dat heel wezenlijk mm -hmm. is in uh, dit interview. Mm -hmm. Want uh, we kunnen wel stellen dat hoogsensitieve personen sneller de neiging hebben om die... Eh, of, of sneller uh, uiteindelijk als gevolg van uh, chronische stress. Eh, ja, ja verhoogd risico. Absoluut, verhoogd risico. risico. Hey, ja. Uh, ja. Maar dat ze dat vaak niet bij zichzelf herkennen tot het moment dat het natuurlijk al ja. zover is. Ja. Heb jij zo'n moment meegemaakt? Ja. ja. Uh, hey, al, al eerder was ik geconfronteerd uh, met postnatale depressie met burn-out dus dit was ook een gegeven dat ik dacht dat ik er wel weer aardig stond ik dacht, oh hier ligt alles om weer hé, onderuit te glijden en toen dacht ik, ja maar wat kan me dan bij de les houden en ja, eigenlijk heb ik daarmee moeders kunnen stellen ik denk, nou zet, zorg uh, dat je degene blijft die je bij leven ook voor Daniel had willen zijn zorg dat je voor Jasper die moeder bent uh, hé, die je ook samen met dat andere broertje had willen zijn dus hé, dat, wow. dat gaf iets positiefs dat, dat was een eikpunt waarop ik mezelf ja, moest trainen om dat te bewerkstelligen. Je zegt, ja, je zegt trainen. Ja, trainen. Absoluut. Dat is dus ja, wel een heel sport. wezenlijk iets. Ja, Topsport. Want ja. dat betekent dus feitelijk dat in zo'n rouwproces dat het niet vanzelf zo is dat nee. je dat uh, kunt verwerken. Al nee, het is test. niet zo. Ik geef ja. nu toe aan mijn verdriet. Dus het, hey, het lost zich en al het op. dan lost het zich wel op. Nee, hè, maar nou ja, je verdriet uh, is eigenlijk. Hey, emoties zijn eigenlijk een voertuig, een voertuig. Ik las vanwege een hele mooie quote. Um, He, tranen zijn een voertuig voor troost. Ik denk oh, dat is een mooi gegeven. He, als je Blachtig. je verdriet kan toelaten, dan ontstaat er uh, ja, een soort van mildheid. He, ook, ook naar jezelf, maar he, ook dat wat je kwijt bent geraakt. En of er nou inderdaad een kind is, of een, een ouder, of een partner, of uh, verlies van je baan, van je identiteit. He, het kan zo breed ingezet worden. Want dat, want, dat is nou, rauw, rauw. Rauw, rouw is natuurlijk eigenlijk, ja. um, want je noemt het nu, uh, rouw is een proces van verlies en dragen van verlies, of het ja. leren dragen van het verlies, van dat wat er ooit was, waar je heel veel van hield of heel veel om gaf en mm -hmm. wat nooit meer terugkomt. Ja, dat is rouw, hè? Ja, ja, om, ja omgaan met hè, verlies. En wat voor de een verlies is, hè, is voor de ander soms een eindje. Ook dat is zo ontzettend persoonlijk, hè, maar daarin jezelf ook de erkenning mogen geven van wat doet het met jou als persoon, nou, dat is voor mij het vertrekpunt. Uh, he, dat je ook jouw eigen proces de tijd en de ruimte mag geven. En hoe, en... Is dat, hoe ervaar je dat bij, jou, bij cliënten he, die bij jou mm -hmm. voor aankloppen? Wordt die ruimte genomen? En dan heb ik het met name over de hoogsensitieve ouders die, uh, he, die bij jou mm -hmm. aankloppen. Uh... Nou ja, daar waar je al kan onderkennen dat je graag ondersteund wil worden, dan heb je al meer dan 50% te pakken. Dan, ja. hè, dat is voor jezelf Dat is zo wezenlijk om jezelf dat te mogen gunnen, uh, om ondersteund te mogen worden, uh, ja, dat dat al heel veel goeds in werking zit. En dan ga je met iedereen individueel intunen, wat is de expliciete hulpvraag en waar. Uh, He, waar kan je al dan niet bijdragen? Is dat nou eigenlijk, want dat is eigenlijk waar het, het interview heet, rauw, begint bij jou? Ja. Dat is het dan ook. Ja, is ook een conclusie van mij na elf jaar hoor. Heerlijk. Okay. Het is niet van de een op de andere dag ontstaan. Uh, he, en nou ja, We zitten hier ook ouders, he, hooggevoelige kinderen, ouders die in, in verliesprocessen met hun kind vragen hebben. En ja. uh, nou ja, hopen handreikingen te krijgen. En, uh, ik herken ook van mezelf he, dat je er ook heel erg voor je kind wil zijn. Je, het is bijna ondraaglijk om je kind verdriet te zien hebben. Om je kind ongelukkig te zien zijn. Om je kind ontreddering, uh, in ontreddering te zien schieten. en he, Je wil dat graag oplossen. En, uh, he, maar de manier waarop je dat doet zegt eigenlijk alles over jou. Over jou als ouder, over jou als persoon, uh, over jou als partner. Uh, in, he, in, in de bredere contexten. Dus hè, uh, ja, daar waar jij naar jezelf mag reflecteren, uh, ga je niet onbedoeld je kind ook in de weg zitten. Hè, dus daar waar jij jezelf ruimte kan geven voor jouw emoties, jouw verdriet, alles wat het mag zijn, ga je dat direct ook naar je kind en je omgeving aanreiken. Zit er zit dus minder oordeel. Zit er zit minder oordeel over hoe het zou moeten, hoe het zou horen, welke stappen je zou moeten volgen om weer klaar te zijn met rouw. Nou, het is nooit klaar, denk ik. Maar dat is nee. ook... Nee, ik denk dat ik dat wel kan beamen. Het, hoort, uh, rauw, het gevoel van rouw, of dat nou gaat over het moeten loslaten van een relatie waar je ontzettend veel tijd en energie in hebt gestoken, um, en daar, waar, waar, waar uiteindelijk in mijn geval twee kinderen natuurlijk dan toch geconfronteerd worden met twee huizen, mm -hmm. um, en je als in dit geval misschien als moeder dan zou denken: hè, als je vooruit loopt in dat proces en dus gaat doen denken en in die piekergedachten gaat schieten. Dat kinderen die uitgescheiden ouders komen niet gelukkig zouden kunnen zijn. Dat is een fixed. in mijn optiek vind ik een fixed mindset. Ja. Die niks zegt over de waarheid, want dat hoeft niet zo te zijn. Nee. En het heeft alles te maken met hoe jij, en zo ervaar ik dat dan, mm -hmm. omgaat met, uh, met je gedachten hè? En, en met uh, wat zich aandient. Want uiteindelijk hebben we die emoties natuurlijk wel. Ja. Uh, maar we zijn ze niet. En dat vind ik zo'n wezenlijk verschil. En ik, ja. ik vind dat, het is een soort mantra voor mij, voor al mijn cliënten ook, je hebt ze wel, maar je bent ze niet. En als je dat onderscheid kunt uh, voelen, mm -hmm. dan kan je ook veel besturing gaan geven aan je gedachtes en ook dus aan de gevoelens die weer voortvloeien uit die gedachten. En uh, dan wordt het leven een stuk dragelijker. En dan voor mezelf praat ik dat ik zeg dat alles wat mij... Na de dood, ook van mijn vader uh, overkomt. Uh, of zie ik het zieke als een diepere, een diepere laag om mezelf te leren kennen. Ja, ja. Herkenbaar. Mm. Ja. Maar ja, zo diep gaat ja. het wel. Ik ga er ja. altijd na van: hé, hey, in welke mate kan ik hier boven mezelf uitzijden? Wat jij zelf eigenlijk ook al hebt gezegd. Je wordt feitelijk nog een betere versie van jezelf, mits je dat durft. He, ja. Toe te laten ja. en die lagen in jezelf durfde te voelen. Mm -hmm. um, en, en dat ik sturing kan geven aan dit proces. En dus ook sturing kan geven aan het proces, in dit geval met mijn kinderen. En ik kan je wel zeggen, dat vind ik dat ik dat erg goed heb gedaan. Ik heb namelijk hartstikke leuke, gezellige, gelukkige kinderen. En dus dat kan. Ja. Zelfs in uh, situaties waarbij je overmand zou kunnen worden door verdriet. Of je denkt van ik word nu, nou ja, ik word eigenlijk weggesleurd. Uh, ik word, word onderuit gehaald. En toch is er iets in jou wat op kan staan. Ja, en dat heb jij ook gedaan. En ja. dat heb je toch van echt behoorlijk goed gedaan, vind ik ook. Nou, toch zo'n hele heftige ervaring, want jij ja, had een andere zoon al. Ja, we hadden een zoon, op dat moment uh, was bij zeven jaar ja. in basisschool, groep vier. En nou, hij verheugde zich enorm op de komst van mijn broertje, dat was ook zijn grote wens. Uh, hij was mee geweest naar de volkskundige, had op de echo wat later bleek ook Had de broertje specifiek naar hem zien zwaaien. Dus op het moment dat het mis ging was het voor hem ook echt he, al het verlies van een broertje. En uh, ja, dat is een impact die kan je van tevoren ook niet inschatten. Nee. En, uh, he, en hoe dan ook, daar moet je iets mee. Als ouder, uh, he, als school, als, als omgeving. Uh, he, het, het is er, het is gepresenteerd. En uh, Het mooie was dat hij zelf zo ontzettend goed wist wat hij in dat moment steeds nodig had. Of wat hij wilde. He, wij vroegen ons af, is het wijs? He, dat hij daar niet te zien krijgt. Is dat in zo'n stadium is dat voor die leeftijd, is dat, is dat verantwoord? Nou, hij stapte de ziekenhuiskamer binnen en er was geen twijfel mogelijk. Dat had hij voor zichzelf al lang besloten. En dat heeft voor mij een heel mooi proces in gang gezet. Uh, Onroerend uh, ook, denk ik, dat dat is. Ja, dat was echt, he, he, daar ging zo'n kracht bij hem van uit. He, dat, uh, hij deed het al. Uh, ja, vanuit zijn intuïtie voordat hij erover na kon denken en vervolgens ook bij andere onderdelen na het begraven kwam gewoon de weerslag kwam de impact alsnog wel uh, hè, tot uiting maar daar, daarmee kon je het beter plaatsen hè, doordat ik zag dat hij er ook op zijn manier ook wel ja, min of meer vol inging uh. wat je moet met rouw, want je kunt ja. hem niet we hadden het er net nog ja. even over tijdens uh, de lunch <laughs> je moet er vol doorheen je ja. kunt er niet onderdoor bovenlangs nee. of via de zijkant nee door die hele zure appel heen. Ja. En pas aan het einde van die appel zie je dat lichtje en dat komt, hè, dat licht, ja. uiteindelijk. Ja, hè? Weet je, nou ja, wat, wat voor mij zelf wel heel troostend was, maar dat is ook vanuit welk perspectief, uh, sta je dan in het leven, hoeveel, wat voor rol heeft spiritualiteit uh, in je dus leven. Ja. Ja. Hè, de wetenschap dat het licht er altijd is. Uh, ook al zie je het Troop. niet ook al, zit je in het donker, zit je in nou ja, wat ook wel, hè, de nachtstof van je zin wordt dan uh, die wetenschap kan soms toch de strohalm zijn waarop je denkt: nee, maar hey, het, het moet mogelijk zijn om, om het weer een jou een positief vervolg te geven. En daarbij is, en... denk ik, als ouder zeker heel belangrijk om je, dat, om je kind dat dus ook voor te leven. Ja. Want uh, heel vaak vanuit overgeleverde familiepatronen hebben we natuurlijk te maken met uh, dat wij als ouder echt gewoon letterlijk niet weten hoe we met emoties moeten omgaan. Mm -hmm. En we vinden dat als hoogsensitief persoon al helemaal lastig, omdat we juist zo diep voelen. En dan hebben we de neiging om heel erg in ons hoofd te schieten. Wie herkent dat niet? Als je dat herkent, doe even een duimpje of een hartje. Want uh, dat is eigenlijk een overlevingsstrategie, een copingstrategie. Uh, want we willen juist niet zoveel voelen. Want uh, we hebben een heel sensitief brein. Alle, pri alle prikkels uh, worden heel diep doorvoeld. Uh, we gaan dat ontzettend diep verwerken en naar uh, nou, beredeneren. En we gaan erop reflecteren. Soms zo erg dat we reflecteren tot we een wegen. Analyseren. Analyseren. Alles nou, kanste, niks is soms vreemd. Oh, oh, uh, en, en dat kan ook heel helend zijn. Ik ook ja. heel erg voor mij werkt dat heel erg, want daardoor kan ik het verwerken en een plek geven. Op een gegeven moment ben ik uitgereflecteerd. Dan denk ik, ja, oké, okay, nou heb ik alles besproken, ook in mezelf. En ik praat ook heel veel hardop. Dat doen slimme mensen, schijnbaar. Uh, maar, ja. nee, maar weet je, dat, dat, dat, dat werkt ja. voor mij heel helpend. Ja. Um, maar vaak zie je natuurlijk dat je omgeving zegt: oh, daar heb je, de weer, heb je het nou nog geen plek gegeven? Ja. Dat herken jij? Ja, ja, dat herken ik. Ja, ja. Hè, de, en ook de goed bedoelde opmerkingen. Uh, hè, je hebt toch al, al en zo... Het, alles is altijd goed bedoeld, maar hè, ja, laat, slaat zo soms hè, in je gevoel zo de plank mis. En, ja. Maar goed, ook daar heb je mee te dealen. Uh, hè, ik heb geleerd dat op het moment dat ik mezelf toestemming gaf om het gewoon helemaal op mijn eigen manier te doen. Ik had ook geen draaiboek. Uh, nee, die hè, heeft er is je ook geen doen. draaiboek voor intens verdriet. Dat, dat, dat is gewoon een statement. Uh, ja, op dat moment ging ook naar mezelf heel veel oordeel uit, maar daarmee ook naar ieder ander. Iedereen mag dat gewoon op zijn eigen manier doen, het maakt gewoon niet uit. Heb jij behoefte om iedere dag of iedere zondag bloemen bij het graf van je moeder te brengen? Doe dat. Hé, heb je behoefte om, om stil bij jezelf te, te zijn en alleen maar dat ene nummer in herhaling, in de repeat te zetten? Weet je en, te huilen, en te huilen, precies, als en Als dat op dat moment goed is voor je, hè? doe dat. Dus die toestemming die kwam heel expliciet tot uiting en dat heeft mij heel veel rust gegeven. En rust is belangrijk hè, voor een hoogsensitief persoon. Rust in je stresssysteem, rust op je onderlagen, ja, is, is de basis om verder te kunnen. Hey. Ja. Ja, hè, en tegelijkertijd, nou ja, daar waar je op momenten hè, in je rust bent of, of hè, de situatie dient zich aan dat je meer rust krijgt, dient zich vaak ook meer verdriet aan. Dus het voelt heel tegenstrijdig. Maar in the end, hè, daar, daar zit wel de clue. Dat, uh, hè, dat is ook wel de titel hè, die je ook deze middag hebt meegegeven. Rauw begint bij jou. Hè, alles. Ja. Nou ja, alles wat daarna gebeurt. Uh, emoties definiëren jou niet, maar hoe jij omgaat met verdriet. En dus uh, lastige emoties om het maar zo even te zeggen. Emoties die hoogsensitieve personen letterlijk kunnen overweldigen. Als we daarvan uh, als we niet meer durven te voelen, niet meer durven te, uh, echt letterlijk te kunnen uh, ervaren wat het is wat we voelen en waar we dat voelen. En je schiet dus alleen maar in je hoofd. Dan ga je in dit proces voorbij aan iets heel wezenlijks, wat niet geheeld kan worden bovendien. En dat is iets wat ik zelf dan herken en waar ik zeer voor gewaakt heb tijdens de scheiding. En ook tijdens de, angst, de dood van de opa is dat ik nooit enig verdriet op mijn kinderen heb geprojecteerd. Uh, geen emoties. En dat, ik, uh, dat de emoties die wel waren, die ik voelde, er ook gewoon mochten zijn. En bespreekbaar waren, zodat ik ook hun emoties, zo die er waren op dat moment... Uh, gewoon echt gewoon kon bespreken, waardoor er ook heel veel, en ze waren natuurlijk heel klein, vier en, en uh, wat zeg ik, tweeënhalf en, en, en, en vijf, om, om op, toch, op, op Jip en Janneke niveau een uh, hele mooie verbindende band daarover ja. te creëren. En nee, kinderen zijn, ja, je vaar, ja, kinderen zijn je vooruit. He, de ja. Kinderen stellen de vragen waarvan je denkt, nou, die kan ik over drie maanden ook nog wel eens onder de loep nemen, dat hoeft nu allemaal nog niet wat je nog een beetje bij je weg kan houden, He, houden we als volwassenen graag een beetje bij onszelf weg. Maar een kind tikt hem direct erin en op dat moment moet je er iets mee. Ja. En op het moment dat je jezelf antwoord wordt gegeven naar je kind, is eigenlijk ook, zijn dingen ook weer voor jezelf beantwoord. En ja. dat heb ik zo verrijkend gevonden. He, kinderen zetten processen in werking en, uh, ja, die als, als volwassenen een beetje verleerd zijn. Maar wat jij ook weer in jouw... Uh, ja, natuurlijke spontaniteit kan zetten. Hè? Ook, ook in ja, dan lachen het les. aan. Dan eigenlijk feitelijk ook ja. eens een keer. Dus feitelijk, wat ja. je ook zegt, en ik ben het met je eens daarin, is dat hoe je met je kind op dat moment omgaat, omdat je geconfronteerd wordt heel direct mm -hmm. in het moment mm -hmm. met een uh, misschien zelfs wel pijnlijke vraag, waar je toch antwoord op moet geven. Want je wilt het zo authentiek en eerlijk mogelijk doen, dat het ook hele verrassende antwoorden kan ja. geven naar je kind, waarmee je eigenlijk een stuk van je innerlijke kind hield. Ja, absoluut. Hm? Ja, absoluut. Als ja. je dat de kans geeft, en herk, als je en... Een, een aha-moment zelfs kan dat ook Ja, eindigen. en laat het nooit door een ander voor je invullen. Neem altijd de ruimte om zelf conclusies te trekken. Uh, he, er zijn geweldige statements, geweldige quotes, geweldige... Uh, he, alles op berouw en verlies is vindbaar tegenwoordig op internet en uh, in boeken en prachtige essays. Maar uh, he, jij alleen kan voor jezelf de conclusies gaan trekken... Uh, en ja, daar waar ze op jou van toepassing zijn. Ja, en ieder persoon is anders. Yes. En wat, ik yes. heel, heel, wat heel belangrijk is, is dat je um, steeds heel dicht bij jezelf blijft. En dat je, als je alleen maar in je hoofd woont, kan je niet voelen wat je behoeftes zijn. Mm -hmm. En wij als hoogsensitieve vrouwen, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor mannen die kijken. Um, wij zijn als hoogsensitieve persoon gewoon geneigd om heel sterk te gaan voelen wat de ander nodig heeft. En uh, dat kan zijn, wat hebben we kinderen nodig in dit? Verhaal van verlies. Dat kan zelfs gewoon al verlies van school zijn. De verlies van school bedoel ik dan een overgang van de een naar de andere school waarbij het kind de vriendjes moet achterlaten. Heel veel gehoord thema ook, ik krijg ik ook heel veel mailtjes over. Wij zijn, en ik spreek weer erom uit ervaring, ook ik heb dat meegemaakt en je bent al bezig in vooruitlopen van, maar als dit dan gebeurt en die vriendjes en hoe kan ik mijn kind zoveel mogelijk dan hè, beschermen in dat proces, want je wil natuurlijk dat het zo min mogelijk Last daarvan heeft. En het, het grappige is, als het zich dan aandient en je gaat daar dus weer vol doorheen, je maakt die beslissing na lang wikken en wegen. Binnen een week is het probleem is er niet meer. En dan was er even het verdriet om de vriendjes, maar nieuwe vriendjes worden snel gemaakt. Heb je natuurlijk dan te maken met tijdelijke verlies, hè? tijdelijke ja. rouw? Dat is natuurlijk ja, anders dan het verlies rouw, van een. Het zijn allemaal overgangsfases. Ja. Dus je gaat, je, je gaat door rouw ga je van de ene fase in een andere fase. Dat wat geweest is, komt niet meer terug. Uh, he, maar je kan, wel, uh, ja, he, je kan er wel een soort van, he, door je ervaring kan je verrijkt ook weer verder gaan. Kan je uh, ervaring kan je meenemen naar een volgende situatie. En dat, dus dat, is, dat is groei, dat, is, uh, he, dat, dat zijn ja. processen en die vragen allemaal om een natuurlijke weg. Die processen laten zich niet afdwingen. En dat, dat willen wij wel met ons hoofd, Dat wij hebben natuurlijk als. Precies, we willen van A naar B naar het liefst zo snel mogelijk naar zitten. En nou is het klaar. En dat uh, kan niet. Nee. Niet met rouw. Maar nee. wij als HSP'ers zijn natuurlijk uh, zeer perfectionistisch ingesteld. Dus wij willen ook rouw perfect doen. Rouw kan je niet perfect doen. Maar nee, is rouw met A U. er is Rauw, geen stappenplan. Er is geen rouw gepresenteerd. Ja. Waarom is het rouw? Ja. Ja, dus het gaat altijd continu om ga je ermee om. Uh, en, en wat brengt rouw dan eigenlijk? Uh, dat klinkt misschien een beetje raar. Uh, maar ik kijk naar mezelf en ik kan dus echt zeggen dat rouw mij diverse geschenken heeft gegeven. Mm -hmm. Omdat ik door rouw deze vorm van rouw diepere lagen van mezelf heb leren mm -hmm. kennen en ook, echt, ook uh, echt de oerkracht in mezelf heb uh, gevoeld en hervonden heb. En uh, daardoor heel erg voor mezelf kon om gaan staan en voor de grenzen die ik bijvoorbeeld al wel heel lang niet had aangegeven, om maar even hey, in dit geval wat te noemen. Heb jij dat ook, dat je uh, ervaart dat rouw. Een geschenk, dus die, die, die pijn van het verlies van een kind mm -hmm. en tegelijkertijd dat het een cadeau is geweest. Het klinkt ja. gek, maar dat het een geschenk heeft gebracht. Ja, dat is, hè, dat is uh, heel wonderlijk geweest. Uh, hey, ja, uh, een geboorte is eigenlijk hè, uh, een geschenk, hè, de, de liefde voor het leven. En die was, was toch in dat verlies terug te vinden. En dat heeft me heel erg verrast in positieve zin. En, uh, het vraagt om heel veel intimiteit, heel, he, het heel klein mogen houden. Daar hebben we gelukkig hele mooie waardevolle tips ook van de uitvaartondernemers in gehad. He. Houd het klein, houd het heel dicht bij jullie zelf, van de momenten die je nu nog samen hebt in die dagen na het begraven worden. Dat, uh, he, dat krijg je nooit meer terug, nou, dat is heel wezenlijk geweest. Het heeft mij ook geleerd hoe belangrijk het is om uh, ja, inhoudelijke hulp toe te mogen laten. Ik deed het ook altijd heel graag allemaal zelf. En moest een goede huis komen wilde je daar iets aan toe te kunnen voegen. Maar er zit een gevaar in, hè? Er zit natuurlijk wel een wezenlijk gevaar Ja, het grote gevaar is. Bij dan. Ja, je gaat het onmogelijke van jezelf vragen. En daarbij je hulp kan toelaten blijkt Delen is helen. Je wordt op een ander spoor gezet. He, delen met anderen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt, maakt dat het verlies draaglijker wordt, dat je in een bedding komt. Uh, ja, dus he, hoe belangrijk je isolement die... ja. ja. wordt, uh, wordt verruimd en dat, dat is heel wezenlijk, dat is heel belangrijk. En nou ja, het mooiste geschenk is toch wel geweest: uh, ja, ik kreeg op een gegeven moment ook, ook door van. Uh, He, mijn hele systeem stond ingesteld op zorgen, ja, maar je stond letterlijk met lege handen, waar ga je daar naartoe? En toen kwam, he, geef de liefde die je mij had willen geven, maar aan jezelf. En dat, dat is de, de enorme omslag gegeven. Ik mocht opeens wat milder naar mezelf gaan worden, ik hoefde niet meer aan van alles te voldoen. Uh, he, en ja, Stap voor stap, en eigenlijk dat proces is nog steeds in werking, dat... Uh, he, dat liefde aan jezelf geven, dat dat een heel wezenlijk vertrekpunt is, maar dat dat niet zomaar van de een op de andere dag... Plaatsvindt. Mm -hmm. ja, en dan jaren het... overheen met vallen ja, en opstaan. Precies. <laughs> ja. Zelfliefde, zelfzorg. Ja, compassie naar jezelf. Uh, hey, ja, eigenlijk uh, hoe, ja, zo min mogelijk oordeel. Waardoor je eigenlijk ook in dat proces, door dat ook jezelf te gunnen, ja. feitelijk aan de buitenwereld en met name naar de kring dichtbij, dus aan je kinderen iets voorleeft, denk ik. Hè? Ja. Heel wezenlijks voorleeft. Ja, daarmee representeer je eigenlijk de liefde voor het leven. Ik denk dat dat de kern wel raakt. Ik heb jij ja, er hulp bij gehad? Want uh, jij bent nu natuurlijk zelf hulpverlener en uh, jij helpt ouders, hoogsensitieve ouders met name hè, binnen deze processen. Um, heb jij, was er een moment waarop je dacht, nou kan ik het even niet meer alleen doen, moet ik toch iets gaan doen om hier uit te geraken? Ja, ik had heel erg behoefte aan uh, iemand die me kon helpen kaderen. En bij mij schoot dat in eerste instantie wel ook naar het spirituele vlak wat door. Nou ja, toen kwam daar een vrouw die ook hele waardevolle tips kon geven. Hè, van, uh, nou ja, hè, dat, dat, dat het gevaar dan is dat je het niet aan je, aan je menselijke stuk van rouw toekomt. Ja. Dat, dat, hè, dat dat mocht teruggezet worden. Hè, zij gaf ook de tip, schrijf je negen maanden dagboek uit. Nou, dat is zo'n waardevolle tip geweest. Dus iedereen die kijkt en die ook in dit soort processen zit... Hè, ja blijf, blijf schrijven als je daarmee begonnen bent, als dat iets is wat, wat dicht bij je hart ligt. Hè, want er ontstonden brieven vorm. aan Daniel en daar, daar kwamen vervolgensmatig antwoorden op. En dat is heel helend geweest. Dat is een soort van intuïtief schrijven? Ja, ja. Intuïtief schrijven, uh, Ouders of the Blue. Niemand heeft het denk ik nog nooit gelezen. Nee, niemand heeft het nog nooit gelezen. Voor een boek. Ja, de wens is prakken. er. Ja, Het de, de concept ligt al klaar, oh, maar wow. ook dat vraagt tijd om dat uitgewerkt uit, uit, te krijgen. En, en, je Ook zelf aan toe zijn. Nee, het is super kwetsbaar om uh, nou ja, ook om met deze thematiek, hè, om met je eigen ervaringen in de buitenwereld uh, zichtbaar te worden en tegelijkertijd, ja, Ik het, het is zo'n ja. geschenk als mensen dat al voor jou ook gedaan hebben. Dus dat is ook mijn drijfveer van hey, het heeft zoveel toegevoegde waarde. Ook al kan je hem op een klein onderdeel op één schakeltje of van een doorverwijzing of, of in een breder perspectief iets aanreiken. Dat heeft gewoon heel veel toegevoegde waarde. Dus ook vanuit die ervaring. Want je krijgt je krijgt eigenlijk ook je dieper lagen aangeboden, ja. daar waar je daar zelf niet uitgekomen uh, zou ja. kunnen zijn, eventueel. Nou ja, en bij mij was het ook wel hey, de therapeut die erkenning kon geven dat het een traumatische ervaring was. Ik wist niet nou, ik van die klok en die klep had ik gewoon nog niet gehoord. Dan ja, kan je nagaan. Ik, ja, ja, precies. Dus Zoiets heftigs, en ja. je had zelf niet in de gaten dat het hier om een traumatische nee, ervaring precies. ging. Nee. Maar dat is wezenlijk. Hè? Want ja. ik, hoeveel uh, mensen zitten er nu niet te kijken die nu, waar nu ook een belletje bij gaat drinken die dat misschien niet zo hebben ervaren. Mm -hmm. Of, of uh, andere uh, situaties je meemaakt waardoor, waarvan jij niet door hebt dat het een traumatische ervaring is. Maar feitelijk is iedere ervaring rondom verlies en rouw die een hoge mate van stress met zich meebrengt, eigenlijk al uh, ja, een voedingsbodem voor een trauma. Ja. He, dus, uh, wat dat maar het hoeft, het hoeft geen uh, impact te hebben op de rest van je leven. Mits je daar natuurlijk wel die erkenning van krijgt en, en daarmee op een adequate manier omgaat. Ja. Dus jij hebt die hulp gezocht, dat heeft jou heel veel uh, gebracht. Ja, een plek, weet je, een plek dat is denk ik heel bezig, een plek waar in alle objectiviteit hè, alleen jouw ervaring, hè, hoe jij erin staat, dat dat even centraal mag staan. En dan is dat maar een half uurtje of een uurtje per week. En dat hoeft dus helemaal niet om, alleen om de dood rondom de dood te zijn. Nee, nee dat kan in alles. In gelijkgestemde Facebookgroepen. Ja. Um, uh, of of uh, he, workshops of, of daar waar uh, uh, mensen, uh, HSP, uh, personen samenkomen om. En dat kan, het kan over school gaan, het kan over verlies gaan van een persoon. Het kan over scheiden gaan, maar hoe fijn is het om met gelijkgestemden te zijn. He, een soort bedding waar je... Je kwetsbaar mag opstellen en het gevoel mag gaan toelaten. Want dat is denk ik het allereerste wat. Uh, ja, en daar waar het de erkenning mag krijgen die het verdient. Ik denk dat dat he, ook een heel mooi. Uh, dat dat geeft je de bodem. Ja. He, het, het heeft erkenning nodig. Het vraagt om erkenning en dat het er mag zijn. He, dat het verlorene he, het zijn plek mag behouden. En, he, maar dat jouw nou ja, gevoelens daaromheen, dat die ook tot uiting gebracht mogen worden. En, nou ja, ik kom zelf ook vaak zit ook een verschil tussen introvert en extravert. Het kunnen we ook wel een leuke uitzendingen nee, nou, gaan, gaan leiden. Ook al okay. uh, heb ik wel begeleiding. Ik ben zelf vrij introvert van nature. Ik had veel tijd voor mezelf nodig. Heel veel tijd om, om in te dalen. Om dat heeft om de met de marge te gunnen. Wijd je dat ook aan je hoogsensitiviteit, dat het meer tijd nodig heeft gehad? Ja, dag 1 stonden alle sluizen open aan prikkelgevoeligheid, aan indrukken. Uh, uh, hey, yeah, hey, als het ware overzag je overzag gewoon al een gigantisch traject. En dat, dat, kan gewoon, dat komt gewoon eigenlijk als een golf tsunami, komt het naar je toe van: oh, hoe ga ik me hier in godsnaam staande houden? In plaats van het op het moment ga je al in de toekomst natuurlijk. Hè? Je ja. kunt met je brein natuurlijk die kant op reizen, terwijl er maar ja. één moment is dat hier en nu maar het zich aandient. Maar wij, holistisch waarnemend als we zijn als HSP'er, alles komt binnen, ja. uh, alles uh, zie je voor je. Ja. Een soort van helder voelen, weten wat er ook nog bij komt kijken mogelijk. Hè? En, ja, en je omgeving he, is toch onbewust voelen met je omgeving ook veilos aan dat jij dat he, voelt. En, en ziet dus binnen noodtijd ben je eigenlijk alleen maar met emoties van anderen bezig. En zit jezelf s'avonds totaal verwezen op de bank van oh, maar he, ik heb zoveel extra lading eigenlijk meegekregen. He, dus het terugzetten, het, het ruimte creëren voor jou gevoel op het moment, dat, dat is een heel belangrijk thema. Uh, en daar gaan we thema. eigenlijk vaak aan voorbij, hè? Ja, ja precies. Ja, het is dat is het... gewoon een natuurlijk gegeven, niks menselijks is ontstreemd. Ja. Maar ja. Hè, wel heel goed om daar echt, echt wel even weer stil te staan. Nou, je ziet natuurlijk in dat in periode van verlies, hè, dat kan dan ook van een baan zijn met een burn-out bijvoorbeeld, of van scheiden. Nou, mm -hmm. dat er, nou ja, scheiden is dan eigenlijk al te laat, um, uh, doordat uh, ja, er frictie ontstaat tussen partners, omdat de ene partner heel hoog sensitief is, de ander niet. Mm -hmm. uh, omdat de ander verdriet op een andere manier verwerkt ook vanuit uh, die overgeleverde familiepatronen, waarbij ja, soms in, in heel veel gevallen die emoties er niet mochten zijn en je dus ook niet weet hoe je daarmee om moest gaan, dat er verwijdering ontstaat, hè, dat er een dynamiek ja. ontstaat waarbij de verwijdering. Binding eigenlijk ja, op ja. gezegd uh, ja, nou ja, verdwijnt. Um, ja, bij, jou, bij jou is het goed gegaan, hè? Ja, godzijdank is het heel goed gegaan. En wat, is, wat is dat? Wat is je geheim geweest als je over een geheim kunt spreken? Uh, intimiteit blijven delen, tijd, tijd nemen voor elkaar, um, elkaar in de waarde laten, hè? daar waar dat mogelijk is binnen de primaire emoties. <laughs> Hey, maar ja toch dat, dat verdriet, dat boosheid er mocht zijn en uh, nou ja, ik heb heel expliciet ervaren dat mijn partner er heel erg voor mij heeft geprobeerd te zijn. Hey, in onze situatie was hij, zei, ik heb nog niet die verbinding met het kindje zo gevoeld zoals jij dat als moeder. Ja. Dus hij kon vanuit een stuk dat hij zich terug kon zetten, kon hij mij heel veel aanreiken. Uh, ja, dat ik mijn, mijn eigen proces kon ingaan. En tegelijkertijd weet je, op het moment dat je even die verbinding niet voelt, gaan alle alarmbellen af. De angst wordt getriggerd dat je nog meer kwijtraakt. Dus hè, ook dat is: uh, hè, ja, het, het is nooit een vaststaand gegeven. Het blijft werken aan en uh, tijd nemen voor, ja, voor elkaar. En, en heb al, ook, mag dan ook zijn, want we hebben natuurlijk die primaire eh, lastige emoties. Maar er is natuurlijk ook nog de emotie blij. Zijn er ook periodes geweest dat je dan zei: oké okay, ga nu iets doen, iets anders doen, waar ik toch weer blij van word om eh, uit die soort van spiraal te geraken? Uh, ja, of is blij heel lang niet aan de orde? Ja, nou, dat is het meest wonderlijke wat ik in die tijd heb ervaren, dat je gewoon in de kern van het verdriet, van het verlies, dat je gewoon super dankbaar kan zijn. Dat je blij en dankbaar kan zijn voor al het goeds wat er is. En dat was ook wel direct, ik denk oh, ik wil gewoon mijn focus houden op alles wat wel goed is in mijn leven en niet alleen maar op, op dat gemis uh, ja. focussen. Hè? Dus, dus dat, het mocht er allebei zijn. En daar waren het zich laat mensen ja heb je gewoon heel veel gelukmomenten. Hè? Ook de intimiteiten, de gesprekken met, ons, met onze zoon. En, uh, Een verdiepende band wellicht ook nog wel, hè? Ja, ja. Het, ja. ja het heeft zich heel erg verdiept. En dat, dat was eigenlijk wel heel direct voelbaar. Dus nou, dat gun ik eigenlijk ook iedereen die kijkt. Hè? Op het moment dat je in, in verbinding blijft, op het moment dat je je eigen stuk bespreekbaar durft te maken, dat je je kind vragen durft te stellen, durft te zien waar hij of zij mee worstelt. Uh, dat heeft, heeft direct toegevoegde waarde. Ja, dan stijf idee. je ook boven jezelf uit, denk ik. Omdat je het ook nog niet alleen maar meer voor jezelf doet. Je ja. ziet ook nog een kind bij betrokken. Ja, en, hè, en dan wat ik net al zei, kinderen gaan je ook, ook vooruit. Kinderen gaan je zijn, je, zijn jou tien slagen voor als je op het moment hè, dat je er even niet alert op bent. En dat, dat is een mooi gegeven. Daar kan, tenminste, daar kon ik zelf heel erg van genieten. Hè, dat, dat bij kinderen de, uh, de switch sneller gemaakt kan worden van verlies naar uh, hè, van verdriet naar weer hier volop opgaan in je spel. Ja, hè, dus ook ja, ik heb, hè, mezelf ook, ook activiteiten gunnen. Uh, ja, waar ik energie van krijg. Veel in de natuur zijn. Uh, ja, met, met bloemen bezig zijn bleek op dat moment dat ik dacht, oh hier word ik eigenlijk, hey, hier voel ik me goed bij. Ja, dus eigenlijk zeg je ook daarmee zoek iets van, uh, zoek, de, zoek iets wat je blij maakt, wat je ontspannen ja. maakt, zodat het, stress, het stressniveau ook daalt. Want. He, dan, daar zit natuurlijk uh, die hormonale disbalans die zeker bij vrouwen kan ontstaan door al die aanwezige stresshormonen die met en verlies dan samengaan. He, dus zoek iets ja. uh, dat jij hebt echt, dat je teruggevonden of een stukje van jezelf je teruggevonden in de bloemen of een stukje verwerking in die bloemen. Ja, en ook bij het graf, ja, heel ja, bijna he, benankomst, want ik dacht van, he, daar kon ik een stuk zorg bij. Ik hoef maar even met een, met een plantje of iets om daar iets te doen, dat, dat maakte ja. dat ik een stuk zorg nog he, Concreet, kon geven. He, en dat, uh, nou ja, dat mag je voor jezelf herkennen. He, wat heb jij nodig? En dat is uniek. Wat ieder mens nodig heeft, en dat ja. kun je dus niet bepalen. Dat nee, kan je voor niemand invullen. Nee. nee, dat is dus iets wat je echt moet voelen ja. en dan ook vervolgens moet gaan doen. En je, ja, gun, He? gun, het jezelf. gun het jezelf. Ja, nou, ik vind ja, het is heel, ik vind heel mooi uh, wat je vertelt. In, in, in, uh, ja, het is voor mij heel kloppend en, en heel herkenbaar. Um, Feitelijk hebben we eigenlijk alle vijf tips die jullie vandaag gaan krijgen al in Rianne's verhaal gehoord. Het lijkt me leuk om goed in ieder geval nu om die vijf tips even heel concreet opnieuw te benoemen. Als jij in een periode van rouw zit met jouw hoogsensitieve kind, misschien ga je zelf door een rouwperiode heen, is jouw hoogsensitieve kind er natuurlijk een onderdeel van in dat proces. Welke vijf concrete tips? We gaan ze gewoon even op een rijtje zetten voor je, wil jij ons geven. Tip nummer 1, Rianne. Nou, misschien kunnen we nog even, hey, mensen ook uitnodigen. Zeker! Eh, heb je zelf vragen? Zijn dingen niet aan bod geweest? Uh, wil je iets weten? Wil, wil je iets opmerken? Eh, voel je uitgenodigd om het onder de post te plaatsen? Ja hoor, je mag hier gewoon je vraag stellen ja. en we kunnen hem nu nog live beantwoorden. Tik hem gerust in. Wij gaan, kunnen de, hè, we gaan de tips even behandelen, ja. even op een rijtje. Daarna ga ik even kijken welke vragen jullie hebben uh, ingetikt. En kan ik die even voorleggen aan Rianne. Is dat nou, een idee? Goed idee. Ja? Ja. Nou, beginnen we even met uh, tip nummer 1. Ja, tip nummer 1. We hebben het al besproken. Hè? Herken de emoties. Herken durf te voelen wat jij voelt. En daarmee kan je ook je kind uh, de erkenning al geven wat het, hè, wat het bij je kind oproept. Uh, Hey, ge geef het verlies de erkenning ook, die het verdient. Uh, ja, hey, iemand die, die je kwijt bent geraakt, een partner, een oude, een, hey, iemand die je lief is, die, die verdient het om het dag, hey, ja, te mogen blijven. Uh, en nou ja, Je zult versteld staan dat kinderen zelf precies weten wat ze nodig hebben in dat moment. Hey, wij leven altijd ja. met oorzaak en gevolg en met al verder willen kijken, maar een kind weet in het moment precies wat die nodig heeft en, het en ze zijn is, daar ook heel flexibel in, hè? veel flexibeler ja, dan, dan we op voorhand denken. Ja, ja en, he, en alles wat jij niet voor ze inkleurt, alles wat je in openheid kan laten ontstaan, dat heeft toegevoegde waarde. Um, het, stel, stel, durf vragen te stellen, ook al roept dat verdriet op, maar op het moment dat jij je kind weer kan troosten heeft dat, geeft dat gevoel van verbinding en veiligheid en dat is de basis waarop verdriet en rouw verwerkt kan worden. Ja, communiceren, blijven communiceren, blijven praten zonder in te vullen. En openheid. He? Ja, en alles en wat je voor jezelf ook kan erkennen, he? wat er in jou leeft aan angst, aan boosheid, aan verdriet, aan, aan ontreddering, uh, dat kan je voor jezelf oppakken. En daarmee hoeft je kind niet dat terug te spiegelen. He? Je kind gaat het toch onbewust oppakken of overnemen ja. van alles wat jij niet eerlijk uit, dat gaat een kind in zijn gedrag terug laten zien. En daarmee, ja, daarmee is dat soms ook een belasting voor het kind. Dus Daar moet je, vind ik echt, dat is wel echt, geef ik je eventjes mee, vind ik echt belangrijk om te noemen. Je hebt emoties, je bent ze niet. Dat hadden we al gezegd. Um, je mag die emoties doorvoelen. Maar die hele heftige emoties ga je natuurlijk niet tonen aan je kind. Datgene wat je misschien tegen een vriendin zegt over die vreselijke ex van je. Of over die dramatische leerkracht. Dat hoeft je kind niet te horen. Maar je mag wel vertellen dat je verdriet ervaart. Dat je, het ook, dat, je, dat je merkt dat je kind verdriet heeft. Dat je dat begrijpt. En dat je daarvoor open staat. En dat jij dat ook kan, kan invoelen. En dat jij dat ook zelf ook hebt. Maar vanuit, vanuit zachtheid en niet vanuit oordeel. Ja, Want dat, dat vind ik wel, wel belangrijk. Is. Want dan, je, wil, je wil je kind zijn eigen proces gunnen daarin, maar je wil hem niet belasten. Dat vind ik wel belangrijk om even eventjes ja. te melden. Ja, mooi ja. Dankjewel. Tip nummer twee. Tip nummer twee. <laughs> Durf te rouwen. Mm. Durf te rouwen en geef jezelf en je kind en je, en je partner, hè, geef het alle tijd en ruimte die je hiervoor nodig hebt. Uh, rouwprocessen zijn niet klaar, dat hopen we heel erg, want hè, je wilt niks liever dan van die heftige emoties af. Maar uh, hè, je kan zo weer in de situatie komen of iets wat toch weer raakt aan jouw verlieservaring. En dan moet je er als ware alsnog wel weer wat mee. Dus. Uh, je hoeft niet van A naar B, hè, maar geef het de tijd die het nodig heeft. En als je dat aan jezelf kan geven, kan je het ook je kind geven. Hè, je kind heeft nodig om, om out of the blue weer een vraag te mogen stellen. Ja. Over, uh, hè, en, um, uh, hè, en daarmee kan je niet alles oplossen voor je kind. Yes. Je kind toegeven, nee, niet... om het ook op zijn of waar manier te doen, is ook gewoon een heel mooi gegeven. En... Je hoeft niet alles op te lossen. Het nee. is niet de bedoeling dat je ieder stroomhoopje wat op de weg komt uh, weghaalt want daarmee leer je ook niet uh, dat er soms tegenslagen zijn en hoe je die dus uh, door middel van het toestaan van je emoties uh, ja, kunt doorwerken en een plek kunt geven. Daarbij wordt je kind alleen maar weerbaarder. dus uh, zonder obstakels groei je niet. Durven rouwen maak je een complete mens. Ik denk dat dat gewoon een heel mooi voorbeeld is wat je je kind kan meegeven. He, dat... Uh, zolang je dingen buiten jezelf wil houden, uh, ja, mis, mis je ook groeikansen, mis je, mis je ook een wezenlijk uh, deel van je mens zijn. En daar waar je het kan integreren, uh, krijg je toegevoegde waarde. En nou, dat is denk ik het mooiste wat je kind ook kan voorleven. Gaat het ook altijd weer over inderdaad, over ja. voorleven? Ja. Ja, durf, durf te rouwen. Ja, durf te rouwen. En Dat durven, durven we vaak niet. Hè? Dus we gaan in ons hoofd zitten. Maar durf te rouwen, betekent durf het ook te voelen. En durf dat dan ook helemaal er te laten zijn. En te accepteren voor wat het is. Je hoeft het niet mooier te maken dan het is. Want het is gewoon wat het is. Maar het mag er volledig zijn. In volle acceptatie. En hoe eerder jij dat van jezelf accepteert, hoe eerder anderen en zeker ook je kinderen daar weer mee ja, verder kunnen. Ook jezelf ook. Maar je leert daarmee je kind ook iets heel wezenlijks. Uh, tip nummer drie. Nummer drie, een hele hippe term, in uh, rauw verwerken, je thermen, de secure base, de veilige basis, de veilige haven die maakt dat jou, uh, waar je tot rust kan komen, ik denk dat dat, he, dat heb je net ook al genoemd, dat dat ook heel wezenlijk is voor verwerking, he, je systeem staat zo op aan in alles, het heeft nodig om tot rust te komen, dus he, daar is die veilige haven ook heel essentieel in, en tegelijkertijd uh, he, iemand die dicht genoeg bij jou en jouw verdriet, en pijn mag komen, ja, dat is, is gewoon een voltreffer. Ja, Dus eigenlijk zeg je, ga ondergaan uh, uh, rouw en verlies niet alleen. Je hoeft het niet alleen te doen, het nee. was nooit bedoeld om alleen te moeten doorstaan. Uh, je mag met gelijkgestemden of met uh, uh, hulpverleners hierover ja. uh, uh, praten, communiceren. Uh, ja. om om, om dit voor jezelf een plek te geven, om welke vorm van rouw dan ook voor jezelf een plek te geven. En die erkenning te krijgen dat het er ook helemaal mag zijn. Ja. Nou ja, verdriet draag je. Rouw draag je. En uh, is, is, ja, als je het vergelijkt met een zware boodschappentas, ja, je kan ervoor kiezen om voortdurend hè, in je eentje te zeulen van links naar rechts en omgekeerd En hè, niet echt snel vooruit te komen. Je kan er ook voor kiezen om iemand te vragen, maar, hè, wil, je deze, wil je me even helpen? En alsjeblieft even ja, helpen. Ja, en kunnen we misschien samen de boodschappen gaan uitpakken die erin doen zitten. En dat betekent en, ook denk ik dat je op een gegeven moment moet voelen bij jezelf, hé, hey, voor wie ben ik dit nou aan het dragen in mm -hmm. mijn eentje, mm -hmm. waarom vind ik dat ik dat moet doen, Ja. En waarom zou ik niet hulp mogen vragen, dat heeft natuurlijk allemaal ja. te maken met ja. vooroordelen ook hè, naar jezelf toe, dat je misschien niet sterk genoeg bent om dit verlies te dragen, of dat mensen van jou iets zouden vinden als je dat niet die eentje doet of dat je dat niet snel genoeg doorwerkt, maar dat zijn allemaal. Externe zaken. Ja. Wij zijn als HSP heel snel geneigd om naar die buitenkant te kijken. Hè? Dus heel erg bezig met het invoeren van de behoeftes van anderen, vergeten daarbij onszelf. Want dit is echt wel een hele concrete tip. Die veilige basis uh, ja, bij anderen. Hè? Dus ja, ja, en als je dat he, doet, geef je daar ki je kind ook weer voor. De, he, ja. voorbeeld mee dat hij dat ook bij derden mag doen. Dat hij ook bij een vriendje of bij een moeder van een vriendje of bij de juf op school of o, schaam, he, he? bij Of Dat hij zich ook he, mag uiten. Ja. En, uh, hè, en daarmee laat hij ook al de plekken ook zelf zien, hè, dat dat een natuurlijk gegeven is. Dat dat hè, ja. als vanzelfsprekend bij het leven worden. We zijn zo getraind op alles moet happy en gelukkig zijn ja, en alles moet hè, aan de buitenkant shinen en je moet er vol voor willen gaan. En soms zit je gewoon even op die bodem en vraagt dat op een andere benadering. Ja precies. Hè, en nou ja, hè, een kind zal daar ook veel positiefs op terugkrijgen en dat uh, vergeet nooit meer vergulde gezicht van mijn zoon toen hij met een boek vol mooie tekeningen was een hele klas thuis op de bank zat allemaal troost oh. en lieve woorden dat was zo helend. Dus, ja dat uh, dat zijn hele mooie wezenlijke dingen hè? dus ook derden nou ja daar waar het he, aansluit toestaan om, uh, om te mogen ondersteunen ja nou dat kan dus ook ja. een externe hulpverlening zijn hè? en ja. dat gewoon dan ook zeker niet als je voelt dat je dat nodig hebt om die stap te nemen want we weten inmiddels uh, uit ervaring ook dat, dat uh, voor HSP uh, uh, het echt uh, heel makkelijk kan afglijden naar depressie ja. en burn-out of nog erger, dat wil je natuurlijk absoluut voorkomen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. Uh, tip nummer 4, we zijn al bijna aan het einde van ons lijstje. Ja, nummer 4. Uh, eigenlijk eh, komt het niet op de voorgaande tips, maar schenk aandacht aan het proces van afscheid. Uh, kijk hey, of je... Of je... Nou ja, in, in je eigen thema of je iets van creativiteit kan inzetten. He, dat kan een gedenkhoek zijn in je huis met een mooie foto en kaarsjes, uh, tekeningen, steentjes. He, het kan een afscheidsbrief zijn, ook voor de wat oudere kinderen kan het soms fijn zijn om, he, om, om het schrijven al in te zetten. Een tekening, een doos versieren waarin waardevolle herinneringen bewaard mogen blijven. Maar he, het, het zet je in, in de doelmodus. modus ja, he, En samen doen, he, maakt dat je met je kind in beweging komt. En, uh, He, en dat je daarmee ook, ook woordeloos in verbinding blijft. He, we ja. hoeven niet alles voortdurend te bespreken en te reflecteren, maar he, het samen doen geeft een hele mooie verbindende factor en nou, ja, ja, daarmee is, maak je nieuwe herinneringen. Ik vergeet nooit weer he, hoe onze peter vol liefde en overgave samen met onze zoon het, het mandje voor de begrafenis hebben versierd. Allemaal lieve hartjes en he, dat zijn ja, fotografische herinneringen ja, die, die voorgoed He, ja, in je hartgegrip staan die, die bijdragen aan he, en da, ja, dat verlies ook, ook mooie elementen in zich draagt. Ik herinner me nog, uh, als de dag van gisteren, uh, het is nog niet eens zo vreselijk lang geleden, dat uh, in november onze uh, bokser overleed. En uh, ja, dat is toch een behoorlijk gebeurtenis. Want mijn ouds die had haar een behoorlijk deel van zijn leven meegemaakt. En ik, uh, ja, Dat is zo'n ritueel waar je over praat. Het hele begrafenisritueel van tevoren ja. en ter plekke uh, een mand vol met spulletjes die door hun getekend was, um, uh, beschreven en um, uh, ja, versierd, foto's van gemaakt daar naartoe, uh, ze mochten meehelpen, het grafje uiteindelijk dicht te maken met zand. Dus het is van A tot Z meegenomen in het hele proces van in dit geval rouwen om de dood van een hond. Wat ook gewoon voor zeker voor HSP-kinderen een heel heel uh, intens uh, verhaal is en intens gevoeld kan worden. En waar je daarna uh, in mijn geval heel vaak nog op moet gaan reflecteren. Omdat het verdriet zomaar ineens oppopt. Terwijl je het dan denkt, hè, als ouder van nou dat was een prachtig ritueel. We hebben van A tot Z het helemaal gedaan. Het was een oude hond. Hè. Maar ineens komt dat verdriet en dikke tranen met tuiten en laat dat dan ook er gewoon maar zijn. Want dat is wat hij voelt en dat mag er zijn. En dat huilen werkt ook zo opschonend. Ja. En toch weer steeds mooi kunnen praten. Die verbinding over dat moment waar je op kan... Hij zal dat nooit vergeten meer, nee. dat moment hè? Van, van die begrafenis en hoe, hoe we dat hebben gedaan. En, uh, dat is nog eens een pijnlijke ervaring, of het is een, het is een treurig, treurige ervaring. En voor mij als, als uh, persoon, als, als volwassene, kan ik dat natuurlijk veel beter in perspectief plaatsen. Want een hond gaat met 12,5 jaar, dat, dat, uh, ja, dat gebeurt. Maar voor een kind is dat er helemaal niet. Nee. Het is gewoon puur nee. alleen maar gevoel en emotie. En dat goed sturen en dat er te laten zijn, dat is, uh, ja, dat is, dat is heel belangrijk. Ja, dus rituelen, zeker. Ja, hè, ze zetten je in beweging en tegelijk, hè, daarmee is ook beweging fysiek is ook gewoon heel belangrijk. Letterlijk. Ook in, de, in de natuur kan je enorm tot rust komen, kan je opladen, kan je, hè, kan je ook voor jezelf die verbindingen makkelijker weer maken. En uh, nou, Los van dat... het feit natuurlijk dat het ook nog eens een keertje heel gezond is als je dan toch inderdaad vanuit die positie van rouw, heel veel stress ervaart, hè, dat, uh, dat echt letterlijk bewegen, hè, dat niet alleen gezond ja. is, maar dat ook echt bewezen is dat depressiviteit enorm vermindert. als je Um, als je lichamelijk gaat bewegen. Dus dat betekent ook dat je inderdaad niet op de bank moet blijven zitten en moet zwelgen in de pijn die je voelt. Maar dat je actief iets moet gaan doen om ja. uit, eigenlijk uit die pijn te raken. Hè? Ja, iedere keer weer uit je patroon ja. kunnen stappen. Ja, ja letterlijk en figuurlijk. Dat was ja. tip nummer 4. Ja. En ten ja. laatste, tip nummer 5. Ja. Wat is tip nummer 5, Rianne? We hebben, even los van het feit dat er natuurlijk nog talloze tips zijn, en dit zijn er maar vijf. En ja. we, we kunnen natuurlijk niet alles behandelen, maar dit vinden wij wel de vijf meest significante tips. Hè? Dus wat is tip nummer vijf? Uh, ja, dat, hè, dat is eigenlijk een, een conclusie die je alleen maar altijd voor jezelf kan beantwoorden. Hè? Maar gun jezelf de transformeren, de werking die rouw voor je kan betekenen. Rauw is gewoon de transformatie uh, tool bij uitstek dichter bij jezelf durven leven, hè, met jouw unieke identiteit, weer op zoek gaan van hé, hey, wie ben ik, wat, wat wil ik nog, uh, uh, hey, waar sta ik in het leven, wat, wat betekent dit voor mij, dat, uh, ja, hè, dat maakt ook dat jouw kind ook liefde en steun mag ervaren in dat proces van, van pijn en verdriet. Ja, dat het niet net alleen dat... maar ellende is. Nee. nee, ja. net, nee dat dat ik... daar een soort kracht verscholen gaat. Je hebt ook het nieuwe wegen. He, je, je, nieuwe je deuren gaan open, daar waar anderen zijn gesloten, die uiteindelijk ook gewoon nooit meer open zullen gaan. Mm -hmm. op wat voor reden dan ook. En het beseffen de acceptatie daarvan. Ja. En um, brengt denk ik ook een stuk relativeringsvermogen met zich mee. Om te kunnen transformeren. Dat is mijn eigen ervaring. Um, maar ik kan wel zeggen dat door wat ik heb meegemaakt de afgelopen anderhalf jaar, dat ik echt... Uh, nooit zo krachtig, uh, nooit de, de krachtige persoon had kunnen zijn, die ik nu ben, uh, eh, als ik dit niet had meegemaakt. Ja. Uh, het, het, ja, het, het, maakt ook, het maakt ook wie je bent, het maakt ook dat ik anderen die in zo'n proces zitten, uh, hè, cliënten, nog zoveel meer beter kan begrijpen en kan helpen en uh, het definieert niet wie ik ben de pijn of de emotie. Je, kan er, je kunt er op, vanuit die transformatie ook op een afstandje naar gaan kijken. Ja, het is groeikracht. Nee? Hè? Het is dus je groeikracht. kan zien als groeikracht aan, aan iets wat je niet in de kern onderuit wil halen, maar wat bedoeld is om jou hè, door te mogen laten groeien. Uh, ja, hè, daar, daar, zit gewoon, daar zit gewoon heel veel waardevolle, uh, nou ja, toevoegde jou... waarde. Ja, waarde. Ik... Hé, en dat, ik had, anders had ik jou niet leren kennen. Als ik niet uit mijn comfortzone nee, was gegaan kon... en, en deuren die zich openden. Ja. Het door was gegaan. Dan, dan had ik hier vandaag niet naast jou gezeten. Nou, dat... ja. nou ja, ik vind was... altijd een hele mooie, een mooie quote die daarbij ja. aansluit. Is, Het leven gebeurt niet voor jou, maar door jou. ja En zo voel ik hem ook. ja, ja Want ja. Uh, we krijgen niet altijd alles wat we willen. Maar we krijgen wel heel veel wat we nodig hebben om te groeien. Tot de beste versie die we kunnen zijn. Uh, voor jezelf en voor je kind. En uh, rouw Onlosmakelijk verbonden, dood en leven, um, verlies feitelijk mm -hmm. van dat hè, wat, wat je heel graag zou willen behouden. Maar het leven bestaat uit constante verandering. En uh, het is de kunst om daarmee te leren omgaan. En dan kan het voor je gaan werken. En dan kan je dus gewoon als HPHP in het leven staan. En kan je je kind dat ook leren. En daar was dit interview hopelijk een bijdrage aan. En ik wil jou heel erg bedanken voor dit mooie interview. Dankjewel. Dankjewel. En uh, voor je tips. Ik hoop dat jullie, als jullie hebben gekeken, er een hoop aan gaan hebben. Ik ga heel eventjes kijken, naar, of er nog vragen zijn, ik kom er even in. Ja. Ik ja. zie uh, eigenlijk helemaal geen vragen, dus volgens mij is het dan helemaal duidelijk. Ja, het kan ook maar duidelijk zijn, toch? Ik ja. um, wil je bij deze vragen, als jij het gevoel hebt dat je los uh, van de tips die je hebt gekregen, toch niet helemaal uitkomt. Neem dan alsjeblieft contact met Rianne, want daar is zij voor. Um, ze zit in Zwolle en haar, uh, je mag even je praktijknaam is Praktijk Daniel. En de website is wwwpraktijk danielnl Dus loop jij nou vast in het proces van de rouw met jezelf of met je hoogvoelig kind. Schroom er niet om in ieder geval even een, een belletje of een mailtje te sturen aan uh, Rianne. Uh, ook zij heeft een mooi netwerk van uh, rouwspecialisten uh, en verliesspecialisten die jou kunnen ondersteunen. Ook misschien in jouw woonplaats, maar Rianne geeft ook Skype-consulten dus, of telefonische consulten. Dus uh, afstand hoeft geen probleem te zijn, denk nee. ik. ze ondersteunt jou heel erg graag uh, in jouw proces. Je hoeft het niet alleen te doen. Nou, wij gaan uh, dit interview uh, afronden. Ik wil jou vragen, als jij nou een HSP-professional bent, die je zit te kijken en je denkt, hé, hey, ik heb ook tips... Ik wil jou uh, dan heel erg graag vragen om contact met mij op te nemen via gevoeligkind.nl kan je je contactgegevens achterlaten via het contactformulier en mail mij dan even want ik ben op zoek naar professionals binnen het specialisme hoogsensitiviteit in de opvoeding zodat ik met jouw tips en jou, vanuit jouw hele specifieke ervaring en dat kan heel breed zijn maar daar waar het in ieder geval geënt is op hoogsensitiviteit om daar ouders mee te gaan helpen dus ik ben op zoek naar jouw tips en tricks en dan kom ik bij jou langs met uh, mijn camera en dan gaan we een interview doen. En dan mag, je me laten, mag jij mij vertellen wie je bent, wat je doet en wat jouw specialisme is. En hoe jij hoogsensitieve ouders en hun kinderen kunt helpen om bewust en gelukkig in het leven te staan. Dat is waar Happy HSP TV voor staat. Ik hoop dus heel graag van je te horen. En hoor je dit nu en ken je iemand voor wie dit interessant is, laat het me dan gewoon even weten. Of laat hun het even weten en laat ze contact met me opnemen. Ik hoop nog heel veel van dit soort mooie interviews te mogen, helpen, mogen houden. Dank je, dank je wel. Dikke zoen. Ja. super yes, bedankt. Ja, ik vond het heel, heel fijn en dat jij mijn allereerste was. Uh, en uh, volgende week, oh dat wilde ik nog even zeggen, zit ik bij Astrid Rijmers in Almere. En zij is specialist in, in, in hooggevoeligheid bij um, leerproblemen op school. Dus uh, wil je daar meer over weten, tune dan volgende week vrijdag rond de klok van tweeën in. Want dan gaan we het hebben over tips die jou als hooggevoelige ouder of in ieder geval als ouder kunnen helpen om jouw hoogsensitieve kind op school beter te begeleiden bij concentratieproblemen. Wordt een heel interessant interview ook. Ik hoop je dan te zien op Heb je op dit kanaal. Tot later en heel erg bedankt voor het kijken. Doei! Dag.